ja, of nou ja, maar, nee, maar ik, bedoel, ik heb er hartstikke respect voor als iemand zeg maar, hartstikke religieus is, maar op het moment dat hij zijn functie. Maar ik bedoel, dus je, kan, je, je kan, kan seculier zijn en vinden dat, uh, weet ik veel, in een huishouden vrouwen veel meer problemen veroorzaken dan mannen. Dus ja. je komt een huishouden binnen ja. waar een ja, ja, huishouding geschikt ja, ja. Maar je wordt, kijk, maar dit is. Er uh, zijn sommige dingen echt duidelijk een religieus. Uh,